Hoi, ik ben Fatima Elidici. ik studeer International Business aan de NHL in Leeuwarden. En ik wil dat jullie allemaal op mij gaan stemmen voor het gezicht van Leeuwarden Studiestad. Omdat ik jullie ga laten zien waarom Leeuwarden de gezelligste stad is in heel Nederland. Kijk! Bloopers! Ja. <laughs> ja,